Een hele goede morgen beste YouTube kijkers van de stofjes. Vandaag weer hard gelopen zoals normaal. Twee weken geleden, verlaat vorige week door een omstandigheid met mensen die het gevolgd hebben bij de vorige zondagmorgen vlog. En uh, uh, later volgens mij ook nog de normale vlog meegekregen. Dat vorige, vorige week kon ik uh, mijn band uh, nergens vinden, ik ben toch iemand een beetje van, het, uh, van het meten. Meten is weten. Ja, En uh, dan heb je ook een, heel, een beetje het, het effect van, uh, nou no, kan ik niks, ik, uh, ik, kan, ik kan gewoon niet hardlopen met een telefoon in de hand. Ik zie soms mensen die hebben, ze heel, weg, hebben ze een telefoon in de hand, uh, die, ik, ik kan dat niet, sorry. Dus als dat dan niet gaat, ja, dan, dan houdt het op, maar toen dacht ik van, nou weet je, ik heb nog een pasje voor de sp uh, sportsal. Ja, ook dat ging niet, want uh, ook daar, zoals de meesten weten die wel kijken, uh, nu kijkers weten dat misschien nog niet, of misschien wel, maar wij zijn nu bezig met uh, onze woonkamer uh, die we aan het verbouwen zijn. En mijn vrouw had leuk al natuurlijk alle spullen uit de kasten gepakt. Waarom ook mijn pasje en dan ergens in een doos geknikkeld. Welke doos? Ja. Dat beetje even niet meer. Maar goed, geef niet. geen ging voorbij. is over. Weken um, rust gehad, dan eigenlijk, dus eigenlijk twee weken zeg maar, niet, uh, niet gelopen. Vandaag heb ik begonnen en ik moet zeggen, hij was wel lekker. Hij was wel lekker of dat het dan komt dat je dan toch wel even net die extra rust hebt gehad en iets minder die drive of die drang hebt van, uh, van ik, ik moet of ik wil graag uh, mijn prestatie van vorige week uh, uh, zo niet gelijk op zijn minst probeer te evenaren en dat dan dat ik dan mezelf die druk opleg doordat je dan uh, wat geforceerder gaat lopen en daardoor uh, eigenlijk juist moeilijker gaat lopen. Dus in plaats van dat je makkelijker gaat lopen, doordat je veel traint ga je juist moeilijker lopen zo'n idee. Want vandaag vier rondjes. Vier rondjes. En dat ging eigenlijk best lekker. Ik heb nog niet echt gekeken naar de tijden. Dat wil ik dadelijk doen, want het was druk. Ik moet zometeen, weerom. ook dat weten sommige uh, kijkers, dat ik daar naar Juliana moet. Want wij zijn in de voorbereiding. We zouden eigenlijk vanmiddag een uh, oefenpotje hebben tegen de treffers. Uh, echter uh, bij ons door wat uh, personele problemen in verband met vakantie, wat uh, kleine blessures. En dat we over twee weken toch aan de competitie moeten gaan beginnen. Hebben we uiteindelijk besloten uh, nog een vraag neergelegd bij de treffers. Uh, of dat ze dan uh, uh, anders willen gaan spelen. Twee keer 35 minuten uh, met wat meer doorwisselen. Nou, dat zagen ze niet zo zitten. Dus ze hadden een andere tegenstander gevonden. Die gaan, daar gaan ze morgen spelen. En het heeft de trainer gezegd, dan gaan we gewoon uh, trainen. Nou, dat is uh, zometeen om een uur of elf. Maar omdat ik de verzorging doe, ben ik er eerder. Uh, dus moest ik weer uh, vroeg gaan lopen. Maar blijkbaar is het voldoende, want je ziet het aan mijn gezicht. The sun is shining very hard. Dus ik ben uh, lekker op tijd. Oké, okay, in het bos is misschien al wel uh, net wat frisser, maar ik vond hem meevallen. ik vond het lekker, lekker temperatuur. Dus ik vond hem eigenlijk uh, helemaal top. Uh, nou ja, dat was het weer. Ik ben er weer thuis. <coughs> ik ben er weer thuis. Dus dat houdt in dat ik deze vlog weer ga afsluiten. Oh, oh. Oei. En dan zeg ik na al mijn vaste kijkers. Ik zeg tot de volgende keer, voor de nieuwe kijkers, even liken, blauw duimpje omhoog, even abonneren op, ons kanaal, of op mijn kanaal, op ons kanaal, bij Fabianne natuurlijk. Alleen de zondagmorgen vlog doe ik meestal alleen, omdat Fabianne niet meegaat. Dus nogmaals, blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en dan uh, zie je de zondagmorgen vlog steeds weer terugkomen. En uh, voor nu zeg ik in ieder geval uh, tot ziens. En tot de volgende keer. Ciao.